Hoi allemaal, hartelijk welkom voor weer een video over 3D printen. Vandaag een keer niet eentje met een onderwerp over de printer of over de software, maar eigenlijk een keer iets heel anders, want ik ben toch altijd wel benieuwd hoe iemand nou aan het 3D printen is gekomen. Ik ga in deze video even vertellen hoe dat bij mij gegaan is. Kijk, ik ben een internetmens. Ik kijk heel veel op Google, ik kijk heel veel video's op YouTube en ik heb hele brede interesses. Um, daarbij ben ik natuurlijk ook tegen 3D-printen aangelopen. En niet alleen dat, de firma waar ik werk, daar zijn een tweetal collega's die zich ook met 3D-printen bezighouden. Een van de twee die doet dat zakelijk um, en die spreek ik niet dagelijks. De ander, echter wel, die spreek ik bijna dagelijks. Tenminste, als ik werk. Überhaupt, bij het kijken van video's over 3D-printen was mijn interesse al gauw gewekt. Ik vond het een techniek die waanzinnig was. Um, daarnaast werd ik natuurlijk bevlekt door de collega uh, waarmee ik regelmatig spreek over 3D-printen. Deze jongen, die bouwt zelf ook 3D-printen. en dan niet een kit, zoals mijn Prusa ook een kit is. Maar die bestelt losse onderdelen. En hij houdt van kwaliteit en daardoor uh, maakt hij ook kwalitatief hoge printers. Toch was er iets wat mij tegenhield. En wat mij tegenhield, dat was eigenlijk van wat ga ik nu eigenlijk doen met een 3D printer. En in hoeverre kan ik dan de kosten van die 3D printer voor mezelf verantwoorden. Nou, dat alles bij elkaar, dat proces heeft bij mij drie jaar geduurd voordat ik zo ver was dat ik eindelijk een besluit wilde nemen over het kopen van een 3D-printer. Dus in die drie jaar had ik natuurlijk fases waarin ik niet met die 3D-printer bezig was in mijn gedachten, want ik had er geen, hè, maar ik was er niet mee bezig. Maar ik had ook fases dat ik twee maanden aan één stuk alleen maar filmpjes en video's keek over het 3D-printen of websites bezocht daarover. Het heeft me geholpen, dat kan ik je vertellen. Omdat ik in die drie jaar natuurlijk heb leren... Kijken naar wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Um, en waarop te letten als ik een printer koop. Dan nou had ik één probleem. Ik dacht van mezelf dat ik niet zo technisch was. En, um, en dus wilde ik eigenlijk überhaupt als ik mijn eerste printer zou kopen. Dat dat geen kit was, maar gewoon een kant-en-klare printer. Maar zoals ik gezegd drie jaar lang was ik met mezelf in gevecht. En dan vooral over het feit van wat ga ik daar nou eigenlijk mee doen. Wat ga ik printen. En soms dan had ik... Vijf ideeën, dan dacht ik van nou, dit ga ik printen en dat ga ik printen. Soms ook maar drie. En dat was natuurlijk een reden voor mij om het erg lang uit te stellen. Tot ik uiteindelijk uh, vorig jaar, 2017, in de zomerperiode, ik alweer met de gedachten speelde, ga ik het nou wel doen, ga ik het nou niet doen. Ik had ook een leuke printer gezien, waarvan ik dacht, deze wil ik wel hebben. Um, dat was overigens de Force RF100. En toen gebeurde er iets op de camping waar wij waren. Uh, onze hond, na, al in de eerste week, die, uh, die scheurde zijn knieband af. Dit was overigens de tweede keer al. Uh, maar het zorgde ervoor dat wij ruim een week te vroeg van vakantie terug moesten keren, omdat de hond geopereerd moest worden. Ja, uh, dat frustreerde mij wel een beetje. Dat kan je je misschien wel voorstellen als je een jaar lang hard werkt. En je moet dan je vakantie afbreken. En dat is het moment geweest waarop ik mezelf beloond heb met die 3D printer te kopen. Dus na drie jaar wikken en wegen heb ik die 3D printer gekocht. En eigenlijk vind ik dat nog steeds belangrijk dat het op die manier gegaan is. Want ik zie soms mensen die kopen in een opwelling in die 3D printer. En dan gaan ze 3D printen, althans ze willen ermee gaan beginnen. En ze lopen tegen problemen aan, allerlei problemen, omdat ze simpelweg niet op de hoogte zijn van wat er nou eigenlijk allemaal speelt rondom dat 3D printen. Ik heb daar een hele serie over gemaakt van waar moet je aan denken als je gaat 3D printen. Nou, daarnaast uh, he, dat, dat, dat, dat je de Engelse taalmachtig bent. Een superbelangrijk verhaal als je met 3D-printen bezig bent. Maar goed, het leverde dus op dat ik in augustus 2017 mijn eerste printer kocht. Dat was de Rankforce RF100. Een kant-en-klare printer met een relatief klein bouwoppervlak. 10 bij 10 bij 10 centimeter. Desalniettemin, de uh, ik heb die printer uh, heel veel gebruikt. Ik heb hem maar drie maanden gehad, want na drie maanden ging die stuk... Uh, ging de voeding kapot. En nou kwam deze toestel kwam van een uh, firma in Nederland. Uh, um, nou, ik wil het niet een betrouwbare noem, firma noemen. Het is niet de firma van mijn plezier. Maar het is wel een firma waar je nou van je klacht neer kunt leggen. En dat heb ik gedaan. Uh, en ik mocht de printer terugsturen. Uh, en ik dacht zelf dat dat ter reparatie was. En, uh, dus ik heb hem in november vorig jaar teruggestuurd naar de firma in kwestie. Maar vervolgens um, kreeg ik een mailtje van dat ik uh, met uiterlijk twee weken zou horen wat, uh, wat er zou gaan gebeuren. En vervolgens hoorde ik niks meer. En um, na een week of zes, 1 december, heb ik maar eens besloten om, uh, om maar eens te mailen met ze. Van joh, waarom hoor ik nu eigenlijk niks meer? En tot mijn verbazing vertelde men mij toen dat ze het geld simpelweg hadden teruggestort. Alleen dat was mij nog niet opgevallen. Um, ja, aan de ene kant baalde ik als een stekker, want ik had geen 3D-printer. Uh, terwijl ik in die drie maanden juist ontdekt had dat dat 3D-printen dus echt iets voor mij was. Want het bleef niet bij die drie dingen die ik de ene keer wist en de andere keer die vijf dingen. Ik maakte print na print. En de ene keer was dat iets wat ik zelf ontworpen had om iets te repareren uh, binnen mijn bedrijf of privé. Uh, maar de andere keer waren dat dingen die ik leuk vond of ik ontworp iets gewoon uh, omdat ik dat mooi vond of weet ik wat dan ook. En toen had ik dus geen printer meer. Het heeft mij er in elk geval toe aangezet, want ik had in die drie maanden al wel besloten dat ik met een jaar een andere printer wilde hebben. Ik wilde een printer hebben die uh, een groter bouwoppervlak had, ook wat betrouwbaarder was. En mijn keuze was gevallen op een tweetal mogelijkheden: de Creality CR10, uh, een hele bekende printer, uh, en de Prusa i3 MK3. Nou, als die Prusa duurde dan die Creality, en uh, ja, nou wil het toeval dat ik een eigen bedrijfje ook heb. Ik werk niet in dat bedrijfje in de zin van dat dat echt mijn broodverdienen is. Maar ik verdien daar wat extra's en uh, dat gaf mij de mogelijkheid om bij dat geld wat teruggestort gelegd werd. Uh, daar een x-bedrag vanuit de firma te halen en daarvan mijn Prusa te kopen. Echter, er zat een wachttijd op die Prusa en die wachttijd was een maand of vier. Dus ik kreeg hem pas in april en dan ook nog precies in het weekend dat ik zeg maar, op familiebezoek met mijn vrouw was in Oostenrijk. Uh, precies in dat weekend werd nog eens een keer die Prusa geleverd en dit was een kit want mijn collega dus waar ik veel mee praatte over 3D printen, die had mij gezegd en ik ben het daar enorm mee eens. Um, hij zegt koop nou een kit, hij zegt je bent echt technisch genoeg en het voordeel daarvan is dat jij straks precies weet hoe jouw printer in elkaar steekt en, en wat je los moet halen om te repareren bovendien uh, en dat is uiteindelijk ook waarom ik die kit gekocht heb. Ik ben natuurlijk gaan kijken op het internet van als ik nou die handleiding van die Prusa erbij pak, hè, kan ik dat ding dan zelf bouwen? Zou dat moeilijk zijn? Als ik dat lees, uh, zijn er dan dingen bij waar ik van twijfel. En natuurlijk waren er fases in die bouwen van ik dacht van nou dat kan nog wel eens een lastige zijn. Maar het was voldoende goed gedocumenteerd om te zeggen van uh, ik ga hem gewoon kopen in de kitversie. Want het scheelde ook nog eens een keer bijna 300 euro om dat te doen. In april heb ik dus uh, die Prusa binnengekregen. En ik heb hem ook gebouwd natuurlijk in april. Ook daarvan heb ik een hele serie met video's online staan. En inmiddels ben ik gewoon een hele trotse bezitter van die Prusa i3 MK3. Ik zeg niet dat er nooit wat mee is, want met elke printer is wel eens wat. Het gaat nooit 100% goed. Maar het is een werkpaard, het is een super werkpaard. Hij maakt fantastische prints en als je er voorzichtig mee bent, en ik ben er echt voorzichtig mee, dan, um, ja, dan voorzie ik eigenlijk voor onze prachtige toekomst weggelegd. Ondanks dat ik na een paar jaar best wel weer een keer wat nieuws zal kopen Maar deze Prusa, daar ben ik wel trots op. Dit is even mijn verhaal, hoe ik aan 3D-printen ben begonnen. Ik ben eigenlijk ook benieuwd naar jouw verhaal. Um, misschien kan je dat in de comments uh, down below, oftewel onderin zetten. Um, ben ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij aan printer bent begonnen. Uh, ja, ik weet het. Veel mensen zie ik die dan een Anet kopen, een goedkope printer. Ik hou dan toch iets meer van meer kwaliteit, maar wel zelfgebouwd uiteindelijk. Iedereen die een printer koopt, zeg maar, en die dat ook bewust doet en die op een goede manier met 3D-printen aan de gang gaat. Het maakt niet uit of je een Anet koopt van Prusa, als je maar plezier hebt. En bovendien... Um, je moet hoe dan ook toch aan de slag met die printer om iets moois te maken. Ik eh, wou het daarbij later voor vandaag. Ik ben benieuwd naar jullie verhaal over hoe jullie met 3D-printer zijn begonnen. En eh, nou ja, we gaan het zien, denk ik dan. Nee? Tot de volgende keer. Doei!